Dag, beste leerling. Dit is het instructiefilmpje van de oefeningen van de reeks 14. De eerste oefening die we online gaan afwerken. Dus als je bij rekenbladen gaat drukken op 14, dan ga je de nieuwe oefeningen zien. Dit zijn de offline oefeningen waar ondertussen al alle filmpjes van online staan. Dus als je dit uitklikt, dan kan je alle filmpjes van iedere oefening bekijken. Je gaat dat gewoon op YouTube openen. Dan kan je die oefening gaan bekijken. Nu laat ik je even oefening 14.1 zien, formules van het online gedeelte. Dus ik zit bij dit stukje in. Die oefening gaan openen. Je zal zien dat ik ben ingelogd als leerling, dus dat is mijn testaccount. Dus je, je gaat die net hetzelfde kunnen openen. Je gaat naar bestand, een kopie maken, uiteraard. Kopie van doen we weer weg. We moeten natuurlijk wel hier altijd drukken op vorige, zodat we in onze eigen map terechtkomen van Google Drive. Informatica, rekenbladen en we zitten bij de online oefening. Selecteren, oké. Okay. En vanaf nu gaat hij een kopietje maken van die één oefening natuurlijk. En dat kennen we ondertussen. Ik zal deze al sluiten, want dat is die van de leerkracht. Vlaanderen heeft een totale oppervlakte van 13.000 en zoveel, en Wallonië van 16.000 en zoveel. Vierkante kilometer, hoe groot is België? Je ziet hier een opgave: je mag plus, min, maal en gedeelte gaan gebruiken. Werk in de formule steeds met celadressen, Typ dus nooit de getal. Goed. Dus hier in B7 ga ik die maken. Ik druk op IS op mijn toetsenbord. Ik kies mijn eerste cel. Ik druk op de plus op mijn toetsenbord. En ik kies mijn tweede cel. Ik druk op enter. En dat was hem al. Dus zo eenvoudig gaat die oefening zijn. Je koopt een smartphone. Je krijgt wat korting. Hoeveel moet je nog betalen? Eenvoudig. Gedrukt is. S. Mijn, mijn aankoopprijs min op je toetsenbord uiteraard. En de korting. En zo zijn we vertrokken. Je verdient 7,5 euro per uur tijdens je weekendwerk. Hoeveel heb je verdiend als je 45 uren gewerkt hebt? Is... Je uurloon, maal het aantal uren, uiteraard. Voilà. Properter is als je dit natuurlijk nog in euro zal omzetten. Dus hier van boven in euro drukken. Hier ook, hè. Wat moet je betalen? Eventjes in euro omzetten. Dat is natuurlijk altijd properter gewerkt, hè. Je koopt met 8 vrienden een cadeau voor 52 euro. Hoeveel moet je betalen per persoon? Is de prijs gedeeld door het aantal personen? Zo. Voor de sport, maar gaan we jongeren zich kunnen inschrijven. Hoeveel deelnemers zullen er zijn? Dit zijn de aantallen. Dus je doet gewoon is de eerste cel plus, klikt op de tweede plus, klikt op de derde. Je drukt op enter en die heeft dat stukje geteld. Je bent in totaal met vier op reis. De kosten waren 67 euro en voor het vervoer 45 euro. Bereken hoeveel je persoon moet betalen. Dus dan kunnen we gaan zeggen is, en ik kan eerst haakjes openen, dit plus. Dit. Ik sluit mijn haakje en ik ga dan delen door. Klik hier het aantal personen. En dan zie je dat je 28 euro per persoon gaat moeten betalen. Zo, voilà. Tweede oefening gaat over de vulgreep. Hier hebben we de opbrengst. Tim heeft een aantal kilometer gereden en krijgt centjes per kilometer. Dus dat is heel eenvoudig. Je doet is dit maal geld per kilometer. Je drukt op enter. Je krijgt een bedrag. Dat ga je met de vulgrip vastpakken. Je trekt het helemaal naar onder. En je ziet erin. Dus hij rekent dat gewoon door. Als jij wilt testen wat er gebeurd is, dubbelklikken op een cel. En je gaat dan de kleurtjes zien wat er gebeurd is. Hè. Goed. Moeilijker is die uiteindelijk. niet. Hier zie je een uh, competitieblad. Het aantal verloren wedstrijden. Om te weten hoe dikwijls een team verloren heeft, vermen je het aantal gespeelde wedstrijden met het aantal gewonnen en gelijk gespeelde wedstrijden. Hier zie je het aantal wedstrijden, aantal gewonnen aantal gelijk. Dus om het totaal aantal verloren wedstrijden te berekenen is dat natuurlijk is mijn aantal wedstrijden min mijn aantal gewonnen, min mijn aantal gelijk. Blijven er 8 over. 8 plus 1 is 9, plus 21 is 30. Dus dat is geen probleem. Vulgreep naar beneden pakken. Het aantal punten bij winst krijgt een ploeg 3, bij een gelijkspel 1 en bij een verlies 0. Dus, als we eventjes nadenken. Dat is eigenlijk, ik doe altijd de haakjes open om gemakkelijk te gaan tellen. Het aantal gewonnen excuseer, matchen maal 3 want je krijgt 3 punten per gewone match daar komen uh, een aantal punten bij voor het aantal gelijkspelen dat je haalt, maar ieder gelijkspel is 1 punt waard dus ik klik gewoon op deze cel en de 0 punten bij de verloren match moet ik uiteraard niet gaan tellen en dat is een beetje zonde je pakt de vulgreep vast je sleept die oefening naar beneden en je hebt het uitgerekend een doelpuntensaldo, dus saldo, sorry, dat gaat natuurlijk het verschil zijn tussen het aantal doelpunten gemaakt en het aantal doelpunten tegen. Dus hier ga ik gewoon doen deze min deze, druk op enter, deze staat op een positief doel, doelpuntensaldo. En als je dan naar beneden trekt, ga je zien dat een aantal partijen een negatief doelpuntensaldo hebben, saldo. De percentages, en eens even kijken. Je koopt tijdens een solden een nieuwe jas ter waarde van 50 euro. Dus mijn jas kost 50 euro. Ik ga dan onmiddellijk in euro's zetten. De solden bedragen 30%. Dan is het eenvoudig te berekenen hoeveel is mijn korting waard. is mijn jas maal mijn kortingspercentage. En die zegt dat zal 15 euro zijn. Je koopt een snowboard helm voor 80 euro. Dus 80. Een snowboard zelf kost er 300 je krijgt een korting van 15%. Dat kan ik hier wel ingeven. Dus dan kunnen we die bedragen eens gaan verrekenen. Hoeveel is het totaal zonder korting? Dus je doet dat plus dit. En je drukt op enter. Je ziet dat dat 15% is. We gaan ook berekenen hoeveel is dan de korting in een bedrag. Dit maal dit. B13 maal B14. En dan hoeveel moeten we uiteindelijk betalen? Dat is natuurlijk mijn totaal zonder korting. Maar daar gaat min de korting vanaf. En properder is het als we weer de juiste dingen in bedragen zetten. Dus met de control-toets kon je dat indrukken en inhouden. Je zet er in euro's op en je bent klaar. Dezelfde oefening als hierboven, maar dan zonder tussenberekening. Ja, dus een helm was 80 euro. En zijn was 300 en het kortingspercentage was 15. Zo. Dus nu ga ik de formule opbouwen. Ik werk altijd met de haakjes, ik vind dat duidelijker ook. Natuurlijk mijn helm plus mijn snowboard tellen. Zo, en daar gaat daar min een bedrag van de korting vanaf. Dus dat ga ik opnieuw berekenen. Dus mijn bedrag van mijn helm plus mijn bedrag van mijn snowboard. Maal mijn kortingspercentage. Ik ga veiligheidshalve nog een keertje de haakjes helemaal dubbel zetten. voila nu zie je het eigenlijk duidelijk. Hè? Dus het is mijn totaalbedrag min het korting. Bedrag. En hij gaat hier al zeggen dat het 323 is. We weten uit de vorige oefening dat dat juist is. Dus ik zet deze dingen nog even in een valuta om. En dan hebben we het euroteken. Er is nog een uitbreidingsoefening. Dus even kijken. Je moet hier met de vulgrede titels en de maanden aanvullen. Dus de maanden is heel eenvoudig. Dus zo. Je ziet dat dat lijntje van boven januari meegenomen wordt. Dus ik doe meestal het volgende. Ik zet de lijntjes uit. En ik zet ze terug aan. Broeken en truien moet ook doorgenomen worden, dus ik duw deze twee cellen aan. Pak de vulgreep en trek het naar rechts. Zo. En dan moeten we hier het aantal broeken, aantal truien voor januari gaan berekenen. Dus het aantal broeken zijn deze dingetjes hier van boven, dus ik doe gewoon is. En ik klik in de juiste cel. Mijn broek in januari bij de vrouwen, de broeken in januari bij de mannen. Plus de broeken bij de kinderen in januari. Je drukt op enter en je hebt op het getal. Het aantal truien is natuurlijk net hetzelfde. Deze truien, plus deze truien, plus de kindertruien. Die twee heb ik klaar, dus je kan dat gelijk aanduiden. Dus dat bereik gewoon selecteren. Je pakt de vulgreep naar beneden. Je gaat zien, die lijntjes zitten er weer in. Dus ik ga de lijntjes even allemaal wegdoen. En dan zet ik er gewoon lijntjes rond. En dan zijn we er bijna. Het aantal verkocht aan alle vrouwen in januari. Dus dat is dit plus dit. Aantal verkocht aan alle mannen. Dat is dit plus dit. Zo. En het aantal verkocht aan de kinderen is dit plus dit. Enter. Deze drie zijn klaar. Dus ik zal ze alle drie tegelijk selecteren. Pak de vulgreep naar beneden. En de oefening is helemaal af. Dus dit was oefening 14.1. Dus jullie weten het ondertussen. Als jullie dit afsluiten. Dan wordt die oefening sowieso bewaard. Hè. Dus uh, ik kan kijken bij mijn rekenbladen online. Dan staat hier 14.1 in mijn mapje. Zo, so, nu is het u.